Hier de entreehal, trap keurigde laminaat vloer, toilet uiteraard, de sfeer van de woonkamer. De huidige eigenaren die hebben er een nieuwe keuken geplaatst in 2015. Plafond gestuurd, spotjes netjes aangebracht in het plafond. Aansluitend bijkeuken, wasmachine, droogopstelling. Volledig geïsoleerde berging, ideale ruimte om een... Uh, Massagestudio te beginnen. Praktijkje, kapsalon. Nou goed, en afsluitend komen we hier in de tuin. Zicht even op het schilderwerk. Dus 2006, 2017 nog uh, opnieuw uitgevoerd. Tuin op het oosten. Lekker diep. Uitzicht op uh, de dars En de parkeerplaats aan de achterkant.